Mijn naam is Maarten Pigge, teamleider van de InfoDesk Support bij de rolgroep. Als je straks je Microsoft device gaat updaten naar Windows 11, zullen er gebruikersvragen zijn. Na de update is het eerste dat opvalt dat het bekende startmenu niet meer links onderin zit, maar in het midden van het scherm staat. Een aantal vragen kunnen we nu al beantwoorden. Is het mogelijk om Windows 10 en 11 als combinatie te gebruiken? Ja, het is mogelijk om devices met Windows 10 en 11 naast elkaar te gebruiken. Op een device kan je natuurlijk maar één versie gebruiken, Windows 10 of Windows 11. Hoe lang kan ik nog gebruik maken van Windows 10? Je kan Windows 10 blijven gebruiken tot oktober 2025. Dan vervalt de ondersteuning van het Microsoft. Kan ik Windows 11 testen? Wil je voor de definitieve uitrol al testen met Windows 11? Dat kan als jouw pc voldoet aan de voorwaarden. Dan krijg je de Windows 11 al beschikbaar. Kost het geld om gebruik te maken van Windows 11? Nee, Windows 11 zal als update beschikbaar worden gemaakt voor alle Windows 10 gebruikers. Wanneer kan ik updaten naar Windows 11? De update wordt momenteel uitgevoerd en zal tot in 2022 duren. Windows Update geeft een melding of en wanneer je PC in aanmerking komt. Je kunt dit controleren door naar je instellingen en een Windows Update te gaan. Wij kunnen binnen de beheeromgeving een systeemcheck uitvoeren om te beoordelen of de devices geschikt zijn. Kan ik weer downgraden naar Windows 10? Ja. Mocht je niet tevreden zijn over de werking of functionaliteit van Windows 11, dan kan je altijd terug naar Windows 10. Hoe lang duurt de update naar Windows 11? Dit is niet exact aan te geven. Afhankelijk van de snelheid van jouw device kan de update een tijd in beslag nemen.